Om als voorzitter beter voor te zitten, heb ik drie tips voor je. Drie tips voor de vergadering, drie tips tijdens de vergadering en drie tips na de vergadering. Drie tips die je als voorzitter voor de vergadering al kunt toepassen zijn. 1. Nodig alleen de mensen uit die je echt nodig hebt. 2. Maak een agenda. en 3. Zorg dat het doel duidelijk is van de vergadering. Wat vraag je aan deze mensen? Waarom zet je deze groep mensen bij elkaar? Drie tips die je als voorzitter tijdens de vergadering kunt doen, zijn de volgende. 1. Hou je aan de agenda. 2. Begin en eindig op tijd. 3. Geef iedereen het woord, maar zeker niet tegelijk. Ook na de vergadering kun je als voorzitter nog invloed uitoefenen. Drie tips daarbij zijn: 1 zorg dat de actie- en besluitenlijst zo snel mogelijk naar alle deelnemers gaat. 2 vraag feedback aan de deelnemers. Wat gaat goed in de vergadering? Wat kan nog beter? En de derde tip is: neem die feedback mee naar je volgende vergadering. Kortom, drie momenten dat je als voorzitter invloed kunt uitoefenen zijn voor, tijdens en na de vergaderingen.